Uh, een tijdje terug kreeg ik een vraag van een lezer van mijn blog en die was als volgt. Uh, wanneer denk je dat verticale video's helemaal normaal zullen zijn? Nou, dat is een hele leuke vraag. En daar geef ik in deze verticale video uh, graag antwoord op. En je vraagt je misschien af wie ik ben. Nou, ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben uh, Noortje Jamaat van Verdienen met Video. En ik leer zelfstandige ondernemers zoals uh, coaches, trainers en adviseurs hoe ze met hun eigen iPhone... Uh, video's maken zodat ze online beter zichtbaar worden en gemakkelijker klanten krijgen. Uh, nou, ik ben een groot voorstander van uh, het gebruiken van je iPhone voor het maken van video's. Uh, waarom? Omdat je hem altijd bij je hebt. Uh, dus je kunt, uh, je, video, uh, je kunt op elk moment een video maken. Stel je bent uh, met een klant, je hebt een VIP-dag gehad uh, en je klant is heel tevreden en heel enthousiast. Uh, nou, dan is dat natuurlijk een uitgelezen kans om uh, meteen een video op te nemen. Je kunt hem uh, met je iPhone uh, direct bewerken. Je kunt hem gelijk uh, plaatsen op uh, Twitter, Facebook of YouTube waar je hem dan ook uh, kwijt wil. Um, je kunt dus gewoon ontzettend snel schakelen en ik geloof dat um hoe, uh, of tenminste ik geloof, dat ervaar ik ook zelf, dat hoe sneller je ideeën kunt implementeren, um, hoe sneller je ook uh, je bedrijf kunt laten groeien. Uh, maar dat is nog niet alles natuurlijk. Uh, mensen vinden het ook gewoon leuk om uh, dit soort uh, persoonlijke video's te zien. Uh, het, is, uh, het is echt en het is intiem en mensen voelen zich daardoor gewoon sneller verbonden met je. Uh, maar goed, terug naar de vraag. Uh, veel van je potentiële klanten zullen je waarschijnlijk leren kennen via hun mobiel. Um, want steeds meer mensen bekijken content uh, via hun mobieltje. Uh, dat blijkt ook wel uit de cijfers, want uh, steeds meer mensen bekijken video's uh, via hun smartphone, via Twitter, via Facebook. Um, en steeds meer apps zijn ook helemaal ingericht op uh, verticale video's. Denk aan uh, Periscope en uh, Snapchat. Uh, Periscope kun je natuurlijk ook uh, horizontaal opnemen. Dus, uh, maar goed, het is, het is er dus al, verticale video's. En uh, het hangt eigenlijk gewoon van het sociale netwerk af. Um, waar je je video plaatst en natuurlijk ook wat je, wat je doel is van je video. Dus... Um, ja, en ik geloof dat je daar gewoon je, je video op aan uh, moet passen. Dus uh, of het verticaal hoort of uh, horizontaal. Dus uh, nou ja, ik hoop dat ik hiermee antwoord heb gegeven op je vraag. En aarzel um, niet om een reactie achter te laten onderaan uh, mijn blogbericht. En dan, um, ja, dan hoor je gauw een reactie terug van me als je een reactie plaatst. Oké, okay, dat was hem. Tot de volgende video.